Hartelijk welkom bij een video over mijn YouTube video kanaal. Vandaag uh, wil ik uh, eigenlijk twee video's maken. De eerste is de video waar u nu naar kijkt. Ik wilde hem aanvankelijk voor de andere video plaatsen waarin ik bezig ga met een project uh, waarin ik uh, tegels zwart ga schilderen en die van een foto wil gaan voorzien. Um, Echter, die intro, die zal een beetje lang zijn geworden. Er zijn namelijk een paar dingen die mij even uh, van het hart af moeten. En waar ik het even over wil hebben. Ik ga het eerst, ga ik, u mij vertellen, ga ik u vertellen wat al mijn hobby's eigenlijk zijn. En u zult zich afvragen wat moet ik daarmee. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Mijn hobby's, um, ik ben weliswaar werkloos. En de vraag is natuurlijk hoe lang nog. Uh, dat weet ik niet. Ik ben bijna 63, misschien wel permanent. You never know. Mijn hobby's zijn uh, geocaching, 3D printen, lasergraveren, um, disc golf, oftewel frisbee golf, dan het lesgeven aan mijn Oekraïense vluchtelingetjes en niet alleen het lesgeven aan hun, maar ook het op de hoede zijn bij uh, hun psyche. Um, ik wil namelijk dat deze kinderen hun, um, hun jeugd niet verliezen. Um, mijn kleinkinderen, mijn gezin, um, ijs maken, CNC-frezen. U hoort, dat zijn er nogal wat. Vanuit de hobby maak ik ook mijn YouTube-kanaal. Um, ik ben dus een hobbyist. En bij die hobby's, wat u niet heeft gehoord, is um, video's maken en ook niet video bewerken. Dat wil zeggen, dat zijn geen hobby's van mij. Deze week was er een um, kijker die terecht, absoluut terecht, um, de opmerking maakte, relatief ongezouten, maar goed, ze zijn van die mensen die zijn nou eenmaal zo, dat mijn video's altijd slecht zijn en uh, er altijd te veel in wordt gepraat. Ja, ik ben een hobbyist. Uh, en dat wil zeggen, ik uh, ben niet erg geïnteresseerd in hoge videokwaliteit, ik ben geïnteresseerd in het uitleggen van zaken. Uh, en dat in het Nederlands, uh, want er zijn nagenoeg geen Nederlandse kanalen die zich vooral met lezer graveren in het Nederlands bezighouden. Ga maar zoeken, je zult zien, er is niet zo heel veel te vinden over programma's als Lightburn of het werken met je laser. Um, ik ga al aan, het is dus niet mijn hobby om video's te maken. Dus met andere woorden, je moet het er mee doen. Uh, simpelweg omdat de enige doelstelling die ik heb, uh, mensen iets bij te brengen is over laser graveren of over 3D printen of waar dan ook over. Ehm... Um, ik ben het dus met je eens dat die video's slecht zijn, want eh, ik kijk ook wel eens die Amerikaanse video's die gelikt zijn en die in 10 minuten dat hele proces behandelen. Soms mis ik daarbij dan ook 50% van het detail van wat ik uitleg en ja, dus wordt er veel gepraat. Dat is niet anders. Daarnaast is het zo dat ik iemand ben die veel praat en ook dat is niet anders. Ik ga niet zeggen dat ik het gelijk aan mijn kant heb. Maar mijn groeiende videokanaal vertelt mij dat de weg die ik ingeslagen heb de juiste weg is. In een jaar tijd meer dan 300 volgers erbij. En dat voor een kanaal wat alleen in het Nederlands gevoerd wordt. Als ik dit kanaal in het Engels zou doen, denk ik dat ik 10.000 volgers zou hebben. Heel simpel. Alleen, dat wil ik niet. Ik wil namelijk het gat opvullen van de uitleg te geven in het Nederlands. Wat ik ermee wil zeggen is dit. Als het u niet bevalt... Als uh, ik te veel praat, als de video's slecht zijn en zo slecht zijn, uh, dat u daar niet naar kunt kijken, dan vraag ik me aan de ene kant af waarom u ze dan allemaal gekeken heeft, want u zegt al die video's zijn slecht. Uh, en aan de andere kant vraag ik me dan af waarom schakel u niet om naar een ander kanaal. Maar ik snap het wel, want u wilt ook die uitleg in het Nederlands. En op dat moment, als er nagenoeg geen Nederlanders zijn die daar uitleg in geven, zit u met mij opgescheept. Mijn bedoelingen zijn goed. Um, mijn kritiek op een ander is niet ongezout, die is opgebouwd en ook uitgelegd waarom het zo is. Um, ik hoop toch dat u blijft en dat u de moeite neemt om de dingen die u wilt leren bij mij te leren. Dan krijg ik ook de laatste tijd uh, vragen van mensen en dat is goed. Ik vind het prima om vragen te krijgen, maar soms denk ik wel... Van, hmm, moet je niet iets verder denken of iets verder kijken? Ik krijg bijvoorbeeld heel vaak de vraag van, in welke video staat dit onderwerp? Um, lieve mensen, ik houd geen bibliotheek bij met in welke video ik welke onderwerpen maak. Ik heb toevallig vanmorgen voor de grap even geteld en het aantal video's wat ik alleen al over lezen gemaakt, heb ligt er ongeveer rond de 100. En net onder of net boven, dat weet ik niet helemaal precies. Als u mij vraagt in welke video dit specifieke onderwerp wordt behandeld en het is niet echt een specifieke video, maar het is een stukje wat in een video zit, dan durf ik dat echt niet te zeggen, dat weet ik niet. Um, um, ja, ik wil u ook niet opdragen om alle video's te kijken, maar ik zou op dat moment door mijn videolijst heen lopen en eens kijken wel van, gojo joh, in welk onderwerp zou dit wel eens aan bod kunnen komen, ja? Dus dat is een dingetje. Ik, euh, ik weet niet waar, waar dingen precies zitten in die video's. Daarvoor maak ik het te veel. Ik maak ook de video's, dat mag je rustig weten. Ik maak video's op het moment dat het me in de zin komt. Het is dat project van vandaag wat ik wil gaan doen. Met tegels die ik zwart schilder en die te gaan laseren. Ik denk dat dat een leuk project is om daar een video over te maken. En op dat moment maak ik er een video over. Want ook dat krijg ik. Ik krijg mensen die tegen me zeggen, ja, u moet eens dus een video hierover maken. Of u moet eens dus een video daarover maken. Het klinkt misschien rot, ik bedoel dat niet rot. Maar ik word niet betaald voor dit gebeuren. Ik ben een hobbyist. Dat betekent dat ik de video's maak die ik op dat moment wil maken. Ik werk dus niet on demand. Um, dat wil ik best doen, maar dan moet u geld gaan overmaken op mijn rekening. En dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil gewoon een zeer makkelijk, laagdrempelig kanaal hebben... waar mensen uh, dingen kunnen leren over lasergraveren. En ik ben ook niet degene die denkt dat hij alles weet... want dat weet ik zeker niet, absoluut niet. Sterker nog, dat wat ik vandaag ga doen met die tegels... met die zwarte uh, uh, verflaag eroverheen... zeker met mijn nieuwe laser, is experimenteren. Brengt mij gelijk op een volgend punt. Want een volgend punt is dat mensen bijvoorbeeld... Uh, komen met vragen van hoe kan ik met mijn laser nou, um, van de week toevallig gehad, en dat is niet verkeerd bedoeld, hè. nogmaals, ik ga geen namen noemen, maar hoe kan ik nou op een goede manier een foto op houtlezer? Ja, lieve mensen, als je een laser hebt, en dat geldt ook voor 3D-printers of een CNC-freesmachine, het bestaat uit trial and error. Dat wil zeggen, je moet proberen, je moet experimenteren. En ja, er gaan dingen fout en dan kunt u het stuk hout in de prullenbak deponeren. Helaas pindakaas. Dat hoort er nou eenmaal bij. Dit zijn geen exacte technieken en ik kan het ook niet vertellen voor u. En waarom kan ik het niet vertellen? Elke laser is anders. De kracht van de laser is anders. De spotgrootte van de laser, dus de dikte van de straal, is anders. Misschien is die van u wat ouder of die van mij wat ouder en is het er meer slijtage op. Waardoor die andere uh, power settings moet hebben en andere speech settings moet hebben. Ik kan dus niet één op één zeggen hoe werkt dat voor uw lezer. U kunt daar wel testen op uitvoeren en dat adviseer ik dan ook ten zeerste. En ik zal met name op die vraag van dat uh, foto op hout, zal ik uh, in die uh, video over dat lezen van die tegel met zwarte verf... Uh, daar zal ik een stukje in opnemen. Eh, over hoe je kunt uitvinden hoe je het beste een foto kunt lezen. Want het heeft namelijk twee eh, dingen. Aan de ene kant is dat de power en de speed behorend bij de houtsoort die je gebruikt, want hardhout gebruikt andere settings dan zacht hout. Eh, maar ook uh, dat u zeg maar, de techniek uh, van de foto onder de knie moet krijgen. En gaat u dat doen uh, in een fotobewerkingsprogramma of op een website die dat doet? Of gaat u dat doen in Lightburn? En als dat bijvoorbeeld in Lightburn is, kan ik zo zeggen dat Lightburn heeft maar liefst tien verschillende foto-settings heeft. Uh, als het alleen al gaat over de manier waarop de foto gelezen wordt. En om uit te vinden welke nou de beste is. Ja, is er eigenlijk maar één oplossing. En dat is een foto met dezelfde settings, alleen al die tien verschillende methodes. Te om te kijken wat voor u de mooiste en de beste oplossing levert. Nou, dat uh, ga ik met name in die video behandelen. Wat ik daarmee mee wil zeggen is dit. Ik, als ik mails krijg van mensen die mij vragen stellen over dingen van wil je dit een keer doen of wil je dat een keer doen. Ik had laatst een vraag van iemand die zei, maar kan je een keer het kaderen laten zien? Ja, dat kan ik. Absoluut. En dat haal ik echt wel een keer in een video tevoorschijn, want dat soort vragen blijven in mijn achterhoofd zitten. Alleen u moet niet van mij verwachten dat ik alle minuut daar een video over ga maken. Ik ben een hobbyist, ik ben gewoon een mens. En ik heb met alle hobby's die ik heb, heb ik het extreem druk, met name vooral mijn Oekraïense jongens heb ik het ontzettend druk mee. En die gaan me erg aan het hart. Want wat die kinderen in één jaar mee hebben gemaakt, dat hebt u en ik nog niet in een heel leven meegemaakt. En ik weet, ik oordeel nu over u. Dat is niet terecht. Ik ken uw leven niet. Maar ik wil erop wijzen dat deze kinderen 12, 11, 12 jaar waren toen dit gebeurde, nu zo ongeveer 13 zijn en dus een heel stuk jeugd kwijt zijn geraakt. En dat is ook gelijk het laatste onderwerp wat ik nog even aan wil krijgen vandaag. Um, die kinderen die krijgen van mij 3D-printles. Um, een van die twee kinderen die is um, overtuigd van het feit dat hij een 3D-printer wil kopen en ik ben daar terughoudend in. En waarom? A, is een 3D printer niet goedkoop. B, komen er heel veel dingen om de hoek kijken. Um, en ik weet nog niet 100% of deze jongen dat 100% gaat uitvoeren en goed gaat doen. Daarnaast wil ik voor 100% zeker zijn dat de printer die zo'n jongen koopt en dus waarschijnlijk straks die ander ook wel, dat dat een printer is waar ze mee uit de voeten kunnen. En ja, dat kost geld. Dat is, uh, dat is niet goedkoop. En ik ben werkloos en ik kan dat niet allemaal zelf betalen. Wij betalen echt al een hele hoop aan deze kinderen. Uh, het eten wat ze bij ons weg eten. Ik breng ze elke dag naar huis als ze hier zijn. En er is er één bij, die is gewoon vier dagen in de week hier. Um, en dat vind ik hartstikke leuk, want ik hou van die kinderen. en um, maar goed, ik moet dus op enig moment moet ik een, uh, moet ik zien dat we uh, aan een 3D printer uh, gaan komen. En ik wil dus ergens in de komende weken een keer een crowdfunding gaan starten. Om te kijken um, of ik um, voor deze jongens een stuk mee kan betalen in een goede 3D printer. Waarvan ik weet dat het een goede 3D printer is. Um, en ik zal dat ook in het videokanaal doen. Het is dus niet dat u mij daarmee betaalt. Een heel klein beetje wel, want u betaalt iets wat mij verschrikkelijk aan het hart gaat. En dat is uh, deze jongens. Um, Oké, okay. het doel van deze video was om wat dingen uit te leggen over mezelf. Over waarom video's zijn zoals ze zijn. Um, en waarom ik niet de mogelijkheid heb. En ook niet de interesse heb. Om bijvoorbeeld beeldkwaliteit te verbeteren. Ja, ik weet soms gaat het mis. Ik, ik film met een uh, telefoon. <laughs> ik, het, moet, het is niet anders. Ik, uh, en, als ik een, en het verhaal over dat uh, veel, veel woorden. Ook dit is weer veel woorden. Maar die video waar u op reageerde. Dat was een stuk uit een livestream. En in een livestream wordt meer gepraat. ...dan in een video. Ja, Deze video is veel gepraat om de simpele reden... ...dat ik um, ja, dit verhaal toch even al deze dingen die ik hier te vertellen had... ...even aan u kwijt wilde. Um, ja, mijn uitlegvideo's gaan uh, ook best nog wel de nodige woorden bevatten... ...maar dat komt dus vooral... ...ik zei al, in Amerika zie je vaak video's die 10 minuten duren... ...en dat is dan heel gelikt met een geweldige intro. Er wordt eerst nog 10 keer gevraagd om uh, like en subscribe... Vervolgens krijg je nog een stuk reclame van de sponsor van de video. Um, is aan mij niet besteed. Um, en wat er dan gebeurt in die 7 minuten die overblijft. Dan wordt dat hele project wordt tevoorschijn getoverd. En de helft van de instellingen die je eigenlijk moet weten. Van waarom is dat dan zo. Dat wordt niet uitgelegd. Um, en dat, dat gat probeer ik op te vullen. Dat lukt niet altijd. Soms um, kan ik ook wel eens kort door de bocht zijn. Ja. Ik ben ook maar een mens, gelukkig. Maar Ik hoop dat u straks de video die gaat komen over de tegel en de zwarte verf leuk gaat vinden. En ik hoop dat u zich niet beledigd voelt als, ik, als u toevallig ook aangesproken bent in deze video. Ik heb geen namen genoeg, maak je geen zorgen. Um, ik vind het ook niet erg. U bent allemaal, heeft u recht op uw eigen mening. Maar dat betekent ik ook. <laughs> en dat wil ik u wel meegeven. Tot de volgende video, tot straks.